Hallo lieve mensen, vandaag een, uh, een ander filmpje. Ik uh, heb een poosje problemen gehad met mijn computer. Ik kon niet al mijn, uh, mijn filmpjes kwijt. Ik kon ze niet verwerken. En al mijn opnames die stonden her en der verspreid. Ik heb nu de filmpjes van de Triumph Spitfire uh, ja, in principe op de op youtube klaar. Alleen ik heb nog een aantal uh, stukjes gevonden en die, uh, die laat ik jullie vandaag zien.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 Hier ben ik de, de onderdelen aan het afplakken uh, om te kunnen stralen. Delen die, uh, die niet gestraald mogen worden, die plak ik af met, uh, met ducttape, zodat, uh, zodat ze niet beschadigen. Hier zien jullie het afdraaien van de remschijf. Ik doe dit in twee of drie stappen. Dit doe ik omdat ik de remschijf zo dik mogelijk wil laten. Je kunt het in één grote stap doen, maar ik, ik wil de remschijp zo dik mogelijk houden. We'll Mensen, dit was het voor deze keer. Vind je deze filmpjes leuk? Vergeet dan niet het duimpje omhoog te doen en te abonneren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe!